Dat is vaak. Wat is een marktconform salaris? Marktconform salaris, is uh, dus een, een gemiddeld salaris wat, wat mensen verdienen in dezelfde functie, met dezelfde hoeveelheid ervaring, in dezelfde branche. Ik vond dat super vaag. Ik ging solliciteren toen ik klaar was uh, met mijn studie. Ik dacht, marktconform salaris. Ja, het zijn me in helemaal niks. Ik heb geen idee. Nee. Ik weet wel dat je op loonwijzer.nl kan je dus kijken van oké, okay, wat heeft iemand met mijn ervaring, met mijn studierichting in. Een soortgelijke functie. Ik denk ook dat het uh, goed is, stel je gaat ergens op sollicitatiegesprek... ...dat je voor jezelf ook een beetje weet wat het marktconform salaris is. Stel, het salaris ligt eronder, uh, dan kan je natuurlijk ook altijd nog de onderhandelingen aangaan. Als je het durft. Check hier nog meer afleveringen van What The Fuck. Of drop je vraag in de comments.